We zijn hier in Limburg vandaag ja. bij uh, gedeputeerde Ger Koopmans. In uw sportbeleid staat uh, samenwerking centraal. Hoe hebben jullie dat hier in de provincie ingericht? We hebben eigenlijk gezegd de sport zelf die moet de baas worden. Mm -hmm. Dus we hebben uh, veel geld beschikbaar voor de sport. En een sport zelf, bijvoorbeeld de triathlon, die in Limburg goed ontwikkeld is, dan moeten de evenementen, de bond, de regio, de verenigingen, die zitten bij elkaar. Die hebben een platform opgericht en die zeggen tegen ons, dit is ons plan, dit willen wij doen. En wij geven daar geld voor en laten dat dan door hun uitvoeren. En dat geldt ook voor de paardensport, geldt voor het wielrennen, geldt voor het tafeltennis, soort talloze sporten. Eh, kiezen wij voor die manier van werken. Heel mooi. En de rol van de gemeentes, is die belangrijk in de provincie? Ja, natuurlijk. De allerbelangrijkste rol in de sport is de rol van sporters sporter zelf. Kinderen, hun ouders, trainers en vrijwilligers eronderheen, dus de verenigingen. En de gemeenten zijn natuurlijk ook ongelooflijk belangrijk als het gaat over accommodaties. Maar wat kunnen zij niet? Dat kun je bijna niet van een gemeente of van een individuele ver vereniging vragen. Is de toptalentontwikkeling. Je kunt niet eh, als je geboren bent in een dorp of in een stad eh, zeggen tegen die vereniging. Ja, jij moet er maar voor zorgen dat je topsporter wordt en dat je medaille kandidaat wordt. ...voor Tokio. Daar is andere hulp van nodig. Kunt u ons een aantal voorbeelden geven van mooie opbrengsten hier in Limburg... ...als het gaat om het sportbeleid van de afgelopen jaren? Ja, er zijn een heleboel toptalenten in allerlei sporten doorgebroken. Uh, ja, Mooiste voorbeeld, alhoewel die mij heel kort hier gezeten heeft... Uh, ...in het talentencentrum Stom Dumoulin. Uh, en voor de rest... Topsporters doen natuurlijk vooral uh, zelf, want dat moeten wij niet naar ons toe willen halen. Maar wij, wij helpen wel, of het nou gaat bij de triathlon of bij allerlei andere sporten, om die toptalenten echt verder te brengen met faciliteiten. Maar wat wij ook doen, dat is dat... Uh, er zijn natuurlijk ook sporters, of mensen die willen sporten, waarvoor het heel ingewikkeld is. Mensen bijvoorbeeld met een handicap of een dubbele handicap. En we hebben samen met gemeentebesturen, hebben wij ervoor gekozen om de, ook daar een infrastructuur voor te ontwikkelen. Want dat is nog niet zo makkelijk. Om dat per gemeente apart te doen, samen met de gemeente Beek, die daar een enorme voorziening voor gecreëerd heeft. Zijn we, we hebben een soort platform opgericht en zijn we echt aan de gang om iedereen te kunnen, echt letterlijk, iedereen te kunnen uh, uh, laten sporten. Mooi, dus eigenlijk een van de belangrijkste pijlers uit het sportakkoord, inclusiviteit. Uh, daar uh, heeft u een duidelijke bijdrage in, samen met de gemeente, samen met andere organisaties, om dat hier ja. een goede plek te geven. Zorgen dat iedereen kan sporten. Mooi. Um, de verkiezingen komen eraan. Uh, welke kansen ziet u voor de komende jaren voor de provincie Limburg? Nou ja, wij maken Na de verkiezingen komt er weer een nieuw coalitieakkoord en uh, ik ben ervan overtuigd welke partij het ook voor het zeggen krijgt. En, uh, nou ja, zelf hoop ik er weer bij te zijn. Wij zullen sport daar weer in een belangrijke uh, plek geven. De ondersteuning van de sport is van belang, de ondersteuning van talenten is van belang. Uh, hele ingewikkelde grote voorzieningen meehelpen, inrichten, 50 meter bad is een van de voorbeelden waarvan wij zeggen, daar zouden we best een bijdrage aan uh, willen leveren. Dus dat wordt onderdeel van het nieuwe sportbeleid wat mij betreft. Tot slot, wat zou uw oproep zijn aan uw collega's in het land? Uh, de misschien toekomstige statenleden, degene die er nu zitten als het gaat om sport en de toekomst van sport? Maar zorg dat sport ook in de provincie en bij de provincie echt op de agenda staat. Niet alleen voor evenementen. Ja, dat gebeurt natuurlijk wel, de Tour de France hier naartoe halen, of de Weltuin daar wat een paar miljoen in steken, dat is allemaal prima. Maar als je daar alleen maar bij laat, dan denk ik dat je voor heel veel kinderen uh, echt een goede, gezonde, sportieve toekomst uh, ja, weglaat. Mooi, dus uw conclusie eigenlijk, we winnen met elkaar heel veel met sport. Ja, sport moet je doen. Helemaal goed, dank u wel. Alsjeblieft.